Kan jij jezelf en anderen goed inschatten? In je leven heb je met verschillende type mensen te maken. En soms begrijp je elkaar niet zo goed. Want waarom doet mijn manager altijd zo kort af? Of hoe kan het dat mijn vriendin alweer onze afspraak is vergeten? Leer jezelf en de ander beter begrijpen aan de hand van de vier gedragsstijlen van de disc. Okay. We moeten bepalen hoe we de nasi gaan eten vanavond: met mes en vork of met stokjes. Ik stel voor, mes en vork, lekker snel. Uh, moeten we niet heel even wachten tot we compleet zijn? Ja, geel is altijd te laat. Op een gegeven moment moet het ook gewoon door. Hallo! Oh, jullie zijn er allemaal! Gezellig! Wat leuk dat ik er ben! Ik heb wat voor jullie meegenomen. Hey. Deze vier gedragsstijlen heb je allemaal in je, maar vaak heb je voor één wel een duidelijke voorkeur. Deze voorkeur bepaalt wat anderen van jou te zien krijgen. Er is al besloten. Ho, ho, wacht even. We hebben nog niet alle opties doorgenomen. Normaal gesproken gaan we eerst kijken wat de voor- en nadelen zijn bij de maaltijden. Dan mo moeten we niet de statistiek even bekijken van voorkeur. Het is we net nog een restaurant. We kunnen ook uit eten gaan nou. vanavond. Waarom is de lepel eigenlijk uitgesloten? Ik heb meer te doen. Ja, niet voordat we alles hebben doorgenomen. Nou, zo erg nou toch ook weer niet. We kunnen toch wel samen. Ik vind het wel belangrijk dat iedereen zich er goed bij voelt. Door jouw voorkeursgedrag te begrijpen, zie je beter waar jouw kwaliteiten liggen en waar minder. En je krijgt meer begrip voor het gedrag van een ander. Dus leer jezelf en anderen sneller inschatten door te letten op het type gedrag dat iemand laat zien. Wil je blijven leren? Dat kan, door op abonneren te drukken.